Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een kwalitatief hoogwaardige rolstoel die leefbaar is in diverse vrolijke kleurcombinaties en eenvoudig klein opvouwbaar is, dan is de G-Logic mogelijk voor u een zeer interessante keuze. Kwalitatief hoogwaardige stoel gemaakt van een zeer sterk frame en robuuste wielen met massieve banden, zodat deze nooit lek kunnen rijden. Tevens een zeer veilige rolstoel voorzien van zeer goede remmen aan beide kanten om de rolstoel echt stevig op een parkeerrem te kunnen zetten. Tevens voorzien van een veiligheidsgordel wat de persoon die in de rolstoel zit veilig in de rolstoel houdt, ook als bijvoorbeeld de rolstoel tegen een obstakel rijdt zodat nooit degene die in de rolstoel zit eruit kan kiepen. Natuurlijk veilig omdat hij ook voorzien is van twee stoephulpen. Aan beide kanten, zodat u eenvoudig de rolstoel aan de voorkant kunt kiepen om eenvoudig op een stoep of over een drempel te kunnen rijden, een comfortabele stoel. Voorzien van zowel rug als zitkussens dik gevoerd. Comfortabel omdat ook de beensteunen in lengte Instelbaar zijn, dus voor een lange of korte persoon altijd een perfecte zit. En daarnaast ook de armleuningen eenvoudig in hoogte verstelbaar zijn. Comfortabel, omdat hij ook leefbaar is in drie maten. Dus ook voor de wat kleinere of de wat zwaardere personen altijd een geschikte maat te vinden. 40, 45 als een standaard rolstoelmaat of extra breed 50 centimeter klein opvouwbaar. Het voordeel is dat de beensteunen kunnen worden opgeklapt, kunnen worden weggeklapt, wat tevens ook een makkelijke entree in de stoel mogelijk maakt. Kunnen ook van de rolstoel worden afgehaald. Eenvoudig weer aan de rolstoel worden gemonteerd. En de rolstoel kan eenvoudig worden opgevouwen door aan de zitting te trekken en de rolstoel samen te vouwen. En het grote voordeel: ook de handvaten kunnen naar beneden geklapt worden, zodat u feitelijk een zeer klein pakket overhoudt. En als laatste kunnen niet alleen de beensteunen nog van de rolstoel afgehaald worden, maar ook de wielen dus kunnen eenvoudig weg van de rolstoel worden afgeklikt, en dan hou je nog een kleiner pakket over. En natuurlijk eenvoudig te weer. Op te klikken. En weer klaar voor gebruik. Dus zoekt u een kwaliteitsrolstoel klein op te vouwen in meerdere kleurcombinaties, dan is de G-Logic een zeer goede keuze. Gaat u over tot de aankoop van deze rolstoel, dan wensen u daar natuurlijk heel veel plezier mee en zien u graag terug bij Tom's Zorg. Hartelijk dank.